Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Als je de missie ontwerp een papieren robot hebt gedaan, kun je nu je robot erbij pakken. Maar eerst, wat is een algoritme precies? Een algoritme is een stappenplan om een probleem op te lossen of een doel te bereiken. Het is een stap voor stap beschrijving om een robot of computer een opdracht succesvol te laten uitvoeren. Het algoritme dat jij gaat schrijven is een stappenplan om een robot te bouwen. Pak nu de robot die je in de missie ontwerp een papieren robot hebt gemaakt en het eerste werkblad erbij. Daarnaast werkt deze missie het beste als je met twee personen bent, dus vraag iemand om je te helpen. Schrijf nu op het eerste werkblad een algoritme om jouw robot te bouwen. Kijk naar je robot en omschrijf hem zo goed mogelijk. Bijvoorbeeld, mijn robot kan vliegen, heeft twee armen en zo verder. Zorg wel dat jullie elkaars robot en algoritmes niet kunnen zien. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Succes! Is het gelukt? We gaan het algoritme testen. Pak nu elkaars algoritmes, maar zorg dat je elkaars robot niet kunt zien. Probeer dan met behulp van het algoritme de robot van de ander na te bouwen. Hiervoor kun je deze werkbladen gebruiken. Terwijl je dit doet, kun je de video even op pauze zetten. Laat nu aan elkaar de robot zien en check of je op basis van het algoritme de juiste robot hebt kunnen bouwen. Terwijl je dit doet, kun je de video even op pauze zetten. En hoe ging dat? Waren de robots precies hetzelfde? Best lastig hè? Ondanks dat het allemaal robots zijn, zijn ze toch heel verschillend. Daarnaast zijn er heel veel verschillende mogelijkheden. In je algoritme heb je misschien al geschreven, deze robot heeft twee armen, maar welke armen precies? Deze of deze? En zijn zijn linker en rechterarm hetzelfde? Zelfs al zou je je algoritme foutloos maken, dan zou het nog heel, heel, heel erg lang worden. Niet handig. Laten we eens kijken hoe we dat beter zouden kunnen doen. Hoe we in stapjes een foutloos algoritme kunnen schrijven. Dit opbreken in stapjes noemen computer- en robotprogrammeurs decompositie. Decompositie is het opbreken van een groot probleem in kleine, eenvoudig op te lossen stappen. Wij breken ons grote probleem, het schrijven van een goed robotalgoritme op, in drie stappen. Eerst zoeken we naar de overeenkomsten tussen de robots. Dan halen we weg wat de robots verschillend maakt. En dan schrijven we een algoritme dat je kunt gebruiken om heel snel elk type robot te beschrijven. De eerste stap. Wat zijn de overeenkomsten tussen de robots? Pak nu het tweede werkblad. Bestudeer de verschillende robots en noteer welke vijf overeenkomsten robots hebben. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Succes! Heb jij kunnen ontdekken wat de vijf overeenkomsten zijn tussen alle robots? Alle robots hebben een motor, een brein, één of meerdere sensoren, een beweegbare fysieke structuur en een krachtbron. Juist, dat waren de onderdelen die we in de ontwerpmissie al hadden gezien. Dit zoeken naar overeenkomsten noemen programmeurs het zoeken naar patronen. Maar terug naar ons algoritme. Als we dit zouden opbouwen volgens het robotpatroon, zou het al een stuk korter moeten worden. Zo bijvoorbeeld. Mijn robot heeft een puntje, puntje, puntje motor. Een puntje, puntje, puntje als hoofd, zijn brein. Een puntje, puntje, puntje sensor. En de fysieke structuur breek ik op in twee delen. Mijn robot heeft puntje, puntje, puntje als armen, puntje, puntje, puntje als benen en een puntje, puntje, puntje als krachtbron. Probeer nu je algoritme opnieuw te schrijven door alleen de lege delen in te vullen op het derde werkblad. Ruil dan de algoritmes om en test ze opnieuw. Succes! Ging het beter? Misschien ging het nog niet perfect, dat is geen probleem. Als je eenmaal het patroon hebt ontdekt, kun je stap voor stap opnieuw naar nieuwe patronen zoeken en extra regels aan je algoritme toevoegen. Bijvoorbeeld, elke robot heeft een linker- en een rechterarm. Ik pas het algoritme als volgt aan. Als het goed is, kunnen we door alleen de detailinformatie op de lege plaatsen in te vullen, heel snel en efficiënt elke robot die er bestaat beschrijven. Zullen we het eens testen? Eén van jullie doet nu zijn of haar ogen dicht. De ander maakt uit de losse onderdelen een nieuwe robot en schrijft een algoritme. Hussel de onderdelen door elkaar en geef je algoritme aan de ander. Die mag nu de robot bouwen op basis van het algoritme. Succes! Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Je weet nu dat een algoritme een stappenplan is om een probleem op te lossen of een doel te bereiken. Het soms handig is een groot probleem op te breken in kleine stapjes.